Dankzij hun grote stel hersenen zijn mensen ongetwijfeld de meest intelligente dieren. Ze rijden rond in auto's, ze hebben technologie en ze ontwikkelen vaccins. Ze besturen hun complexe maatschappij ook door middel van democratische structuren en ze doen aan politiek. Maar als biologisch psycholoog vraag ik me toch af of mensen de enige dieren zijn die aan politiek doen. Doen dieren aan politiek. Vanuit het Vlaams parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Afbeeldingen vanuit de barokperiode tonen vaak dieren die aan het vechten zijn. Eigenlijk moderne documentaires die tonen ook nog vaak dieren die op jacht zijn of vechten met elkaar. Een troep leeuwen die de hele dag op hun rug liggen en erger nog in harmonie samenleven, dat is echt geen goede tv. Maar wat we natuurlijk proberen te achterhalen vandaag, is gaan dieren ook aan politiek doen. Nu, wanneer we dat even definiëren, Onder politiek verstaan we eigenlijk alle activiteiten die te maken hebben met het maken van beslissingen voor een groep. Ik ga vandaag drie voorbeelden geven. Drie voorbeelden uit de dierenwereld die illustreren dat dieren, net als wij, collectieve beslissingen moeten nemen en die beslissingen die democratisch gedragen worden door de groep. Dergelijke collectieve beslissingen, zoals gebeurt bij politiek, dienen voor de veiligheid van de groep. Collectieve belang overstijgt dan het individuele belang en dient om de stabiliteit van de groep te garanderen. Stabiliteit van de groep is op dat moment essentieel. En we zullen zien dat stabiliteit vooral gewaarborgd wordt door democratische beslissingen. Immers, collectieve beslissingen, zoals gebeurt in politieke activiteiten, die kunnen op twee manieren gebeuren. Dat kan op een despotische manier gebeuren of democratisch een despoot of dictator die zal zeggen ik beslis en jij luistert, of anders. Zonder rekening te houden eigenlijk met de rest van de groep. Er wordt wel eens gegrapt dat een gorilla van 250 kilogram kan doen wat hij wil. Maar ook een dictator kan niet steeds de wensen en de ambities van zijn groepsleden naast zich neerleggen. Het eerste voorbeeld dat ik wil tonen is een zwermvogels. Dat is een prachtig schouwspel, sommigen van u hebben het misschien al gezien, hoe die dieren in mooie harmonie, het lijkt wel een ballet eigenlijk, mooi synchroon samen bewegen. U ziet het hier ook op deze beeld. Mooi om te zien, maar het is natuurlijk bedoeld om in de aantallen veiligheid te geven voor de individuen. Nu, hoe bewegen die zo mooi synchroon samen? 19e-eeuwse biologen, te de tijden van Darwin, die meenden dat er ergens in die troep een verborgen leider moet zitten. Nu, wanneer we dergelijke troepen meer in detail zijn gaan bestuderen, weten we dat er geen leider nodig is in dergelijke zwermen. Op een of andere manier gaat binnen zo een zwerm een collectieve beslissing worden genomen in welke richting de zwerm gaat bewegen. Recente gesofisticeerde wiskundige analyses hebben aangetoond dat dergelijke gecoördineerde beweging eigenlijk gebaseerd is op lokale interacties. Elke spreeuw ziet eigenlijk alleen maar zijn buren, gaat zijn gedrag daarop afstemmen en op die manier gaat er een algemene dynamiek ontstaan van de groep. En die groep uh, die gaat natuurlijk moeten bewegen in een bepaalde richting. Er moeten uiteraard conflicten worden opgelost, want niet elk individu van die groep gaat noodzakelijk in dezelfde richting willen vliegen. We weten ook dat wanneer de wiskundige analyse wordt uitgevoerd, dat democratische beslissingen meer cohesie gaan geven in een groep dan despotische beslissingen. In zulke groepen zouden free riders kunnen voorkomen, maar die zouden de groep uit elkaar trekken. Er moet in zo'n groep eigenlijk een evenwicht zijn, ook tussen initiatief en conformisme. De groep moet natuurlijk nog altijd in een bepaalde richting gaan. Moet kunnen bepaalde roofvogels bijvoorbeeld ontwijken. Soms gaan enkele beter geïnformeerde individuen de richting van een groep mee bepalen. Bijvoorbeeld dieren die meer aan de buitenkant zitten, die gaan een roofvogel zien aankomen. Dus die gaan meer informatie hebben dan dieren in het centrum. Wel, wanneer dergelijke individuen ook mee de richting van de groep bepalen, dat kan, maar de algemene dynamiek van de beweging zal nog altijd een moeten zijn van cohesie en consensus. Het volgende voorbeeld is de grijze langoer. Grijze langoer is een... Uh, veel voorkomende apensoort die we in India vinden. En het is eigenlijk ook een van de mooiste voorbeelden, trouwens de mooiste voorbeelden van democratische beslissingen en het bedrijven van politiek, vinden we niet verwonderlijk bij onze naaste verwanten, de apen en de mensapen. U ziet die grijze langoeren hier, die leven in grote stabiele gemeenschappen. Met dominante mannetjes, vrouwtjes, alvassen en jongen. Soms wel tot 40, 50 dieren in één troep. Er gebeuren ook machtsovernames wanneer dominante mannetjes inderdaad hun dominante positie verliezen aan jongere mannetjes. En die machtsovernames gebeuren vaak gradueel en meestal zonder al te veel geweld. Maar de Amerikaanse primatologe Sarah Blaffer-Hurdy stelde iets erg verontrustend vast bij dergelijke grijze langoeren die in menselijke steden leven. Er zijn nog flink wat die van die langoeren die in Indische steden leven. Dat is natuurlijk een heel andere situatie dan apen die in de vrije natuur leven. Ze worden ten eerste heel veel verstoord. Uh, ze moeten op een kleine oppervlakte leven. Er is niet veel plaats in die steden om die apen te huisvesten. En de groepen worden dus uh, continu onder druk gezet. Het onduitsende dat Sarah Blaffer-Hurdy vaststelde was dat er in dergelijke troepen een kindersterfte voorkomt van 83 procent. Dat is natuurlijk enorm hoog. Kinderen sterven in dierenpopulaties nogal vaak, maar dit is toch een enorm hoog percentage. Wat was er nu verschillend aan die groepen in die steden? Wel, Die groepen gebruikten meestal een despotisch leiderschap. Ze stonden onder druk, zoals ik al zei. Ze waren regelmatig agressieve overnames van een nieuw mannetje dat binnenkwam. Er waren eigenlijk ook hooligangroepen die door de steden gingen. Groepjes van mannetjes die er eigenlijk altijd op uit waren om ergens de macht over te nemen in een troep. Dus heel veel onrust, heel veel agressie. En natuurlijk de zwakste leden van een groep, de pasgeboren jongen, waren dan de pineut. Die waren de zwakste elementen. En die leden er natuurlijk het meest onder. Een dramatische illustratie eigenlijk dat conflict en agressie de sociale structuur erg kan destabiliseren met alle gevolgen van die. Ten slotte een laatste voorbeeld, nog dichter bij de mens eigenlijk, de bonobo. U kent die soort. Ja. Iedereen denkt natuurlijk dat zijn die apen die veel seks hebben, daar gaan we het niet over hebben. Het is een soort die u ook kan gaan bekijken in het dierenpark Plankendaal, waar we trouwens een van de grootste kolonies momenteel in Europa hebben van die dieren, bijna twintig dieren in de troep. De Bonobo is een apensoort die het dichtst bij de mens staat. Die zijn eigenlijk onze meest nabije verwanten. Dat wil niet zeggen dat wij van Bonobo's afstammen, maar dat wil vooral zeggen dat wij gemeenschappelijke voorouders hebben. Dus daarvoor moeten we 8 miljoen jaar teruggaan voor de gemeenschappelijke voorouder van mensen en bonobo's terug te vinden. 8 miljoen jaar lijkt heel lang, maar dat is natuurlijk maar een ogenblik in de lange geschiedenis van leven op aarde die zowat uh, 3,5 miljard jaar heeft geduurd. Bonobo's zijn superinteressante dieren. Niet alleen omdat ze veel seks hebben, maar ook vooral omdat ze uh, heel complexe samenlevingen hebben. Ze hebben zelfs een vorm van zelfbewustzijn. Ze hebben een rijke emotionele beleving. Hun sociale gemeenschappen worden gecharacteriseerd door een proces van complexe interactie, veel communicatie. Ze zijn heel vocaal. Ze gebruiken ook niet-verbale communicatie om met elkaar te interageren. Ze geven op die manier het meest gesofisticeerde beeld, voorbeeld van politiek bij dieren. Het is een interessante manier van samenleving, vooral ook omdat ze gebruik maken van niet-exclusieve vrouwelijke dominantie. Wat wil dat zeggen? De vrouwtjes bij bonobo's leiden de troep. Niet-exclusief, dat wil zeggen niet elk vrouwtje staat bovenaan de hiërarchie. Er is dus een hiërarchie-rangorde, maar de vrouwtjes gaan altijd leiden. Heel interessant natuurlijk, omdat zij op die manier de groep gaan leiden als vrouwtjes, maar ze zijn fysiek niet sterker. Dus mannetjes zijn nog altijd veel sterker. En die vrouwtjes kunnen het halen van de mannetjes eigenlijk omdat ze coalities vormen. Ze spannen dus samen en op die manier kunnen ze de groep leiden. Bonobo-onderzoekers in Plankendaal hebben ook vastgesteld dat die coalities soms heel sterk kunnen zijn. Bij bonobo's, zoals ik al zei, ze maken ze gebruik van die coalities. Vooral ook de familiebanden zijn heel belangrijk en de banden tussen Moeders en hun zonen zijn van bijzondere significantie. In Plankendaal heeft men enkele jaren geleden al een zeer intense coalitie bestudeerd tussen twee bonobo dames. Dat waren Hermine en Hortense in der tijd. Die zitten nu niet meer in Plankendaal. Maar die hadden een zeer sterke band samen. Zelfs een band die zo sterk was dat ze eigenlijk de band die Hortense had met haar zonen oversteeg. Hortense kwam zelfs heel vaak op voor Hermine tegen de pesterijen van haar zoon. Dus antwoord op onze vraag. Ja, dieren doen eigenlijk aan politiek, omdat zij, net als wij, collectieve beslissingen moeten nemen om te overleven en, net als wij, streven naar sociale stabiliteit.